Ja, voor ja, ja, sommige mensen ben je in, maar een uh, vuilnisman. Je hebt altijd te maken met vooroordelen van mensen mensen die een mening hebben... of het nou terecht of onterecht is. Soms merk je wel bij mensen dat ze een beetje vragen van... oké, okay, maar wil je niet nog wat anders doen, doorgroeien of iets? Maar dan laat ik ze toch al merken dat dit wel het werk is... waar ik heel erg veel plezier mee heb. Het, het is wel pittig werk. Je moet echt wel aan de bak. Het gaat, het gaat er allemaal niet vanzelf in. Iedereen denkt natuurlijk gelijk vies goor. Maar ja, Wat mensen niet weten, is dat je bij wijze van spreken maanden een schone broek aantrekt. En dat je op woensdag denkt van hé, hey, er zit een vlekje op, weet je. Ja, je hebt wel eens, dan kom je aan dus van, dan zie je de gezicht al vertrekken. Ja, die bak die staat erachter. Dus dan moet je wel achteruit er naartoe. Nou, uiteindelijk dan heb je dus die bak gepakt, kom je terugrijden. En dan is het van nou, wij gaan nooit meer zeggen dat een vrouw niet kan rijden. Het is echt een, een vak, het is echt een baan. Het is niet zomaar van je stapt in de vrachtwagen. En je gaat er wat kliekootjes leeggooien, dat is het absoluut niet. En af en toe komt er wel eens iemand naar je toe: wat doe je precies voor werk? Nou, dan leg ik het uit aan ze: dus, oké, okay, dat is best interessant, zeggen ze dan. Dus, uh... dus ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Dus, uh... Maar ik weet bij mezelf wat ik doe en uh, ik ben er gewoon trots op. En uh, ja, als ze mij niet accepteren, ja, dan is het hun probleem, denk ik. Ja.